Het probleem was dus nog niet opgelost. Zo <laughs> so, voilà, alles uit elkaar gehaald. Hierheen, wat zit dat? dus wat ga ik doen? Ik ga een keer zien dat er toch niks verstopt is. Ik ga zien of een deel nog werkt. Misschien is de condenservuil aan de andere kant. Eigenlijk kan dat niet. Als dus er van voorproper is, zo dus van achteruitproper. Ik kan altijd zijn dat er hier, want ik zie hier dat er rust al is, dat er uh, een voet is in de, in de gas, hè? in het systeem eigenlijk, een koelsysteem. Zo voilà, uh, dag 2. Uh, <laughs> ja, het is inderdaad maar tweede jaar. Ik ga mijn droogkasten in elkaar steken. Ja, dat wordt ook plezant. Hè? Ja. Hij Spannen krijgt gewoon. ik eens zien. Hè. Piep piep piep piep piep piep piep piep piep Kabel Het is niet gaan we testen of de compressor warm krijgt. Hè. Ga je wel meekijken? Ja? Waar dan Heb gewoon kast terug. Ah. Nee uh. Ik heb daar het is wel uh, het bos in gestoken. Ik heb er gegeten van de bos in te steken. Dan gaat hij niet op te krijgen. Ja, het is aangesproken. Hier hebben Nu Hier gaan we zien. Dat vind ik kapot. We moeten een beetje gaan volgen aan de persleiding. Ja, kom eens ook erbij. We ah, gaan laten zakken. Zo. Voilà. Dan heb ik gezien, zien hè, welke is de versleiding. Ja. Dus, hij is goed bezig. Dat doen we dat te moeten doen. En dat er juist, ik heb even gezien welke dat de versleiding was. Maar dat gaan we sneller volgen. Want dat wordt direct warm. Maar omdat er maar een kleine circuit is, gaat dat direct moeten warm worden. Maar, maar ik heb een indruk <tot het> ik heb een indruk als je moet dat ik had dat eerst moeten testen hè? ja goed gedaan hè. nee maar aangezien dat hem enkele het lampkleed branden van de van de afvoer, van de poelpoeken ja. Ja. Ja. Ik denk wel dat hij we meer in orde is. Ja, ja hij gaat toch wel. Want hij is koud. De persleiding, ja, dat zal. ik kan daar van achteren. Ja, ik kan dat moeilijk met een handje tussen hè. Maar hier is het al heel koud aan het worden. Dus dat wil zeggen. dat de man de zuigleiding. bezig is. Goed. Daar we zijn we wel content mee. Hè? Ja. Ten andere. Hij blijft al draaien, dat deed hem niet. Dus. We laten hem nog wat draaien. Ja. Want je dat al in doorhouden. Houd hem door man. Deze ziet er nog uit. Hè? Maar vier vijstjes hoor. <lacht> niet dat me eigenlijk niet voorkomt, maar ik ging zo mijn voeten uit, ik kan het niet voorstellen. Zie je dat is het lampje dat erin stak? Dus dat is al zo, dat is verdeerd. Helemaal afgebroken. Als er nog zo'n lampje in steekt, nee, meestal is dat nu uh, ledverlichting. En hij blijft draaien. Ah, oh, we content, hè? We zijn content. Oké, okay. dus dat was het he. een verstopping. Meer niet hè. Goed, dankjewel Tot ziens. bedankt. Afgelopen mm. de misère.